Hey, leuk dat je kijkt. Ik ben Lien en vandaag loop ik een dagje mee bij de Brandweer op locatie Langweer. Hoi, ik ben Lien. Ik ben Ulrike, hoi, Hi. welkom. Nou, Wat is het eerst wat we vandaag gaan doen? Nou, we gaan even een pak aantrekken, want uh, ja, zo kun je niet aan de slag helaas. Ja. Dus loop maar even mee. Kijk, dan um, mag je eerst de broek aandoen. Hoe zwaar is zo'n pak eigenlijk? Uh, nou, heel precies weet ik het niet, maar deze pakken zijn redelijk licht. Hoe snel duurt je er gemiddeld over om zo'n pak aan te trekken? Nou, het is het mooiste als het uh, nou, binnen een minuut kan. Dat lukt me nog niet. Nee, nee. Dat komt nog. Nou, dan ben je uh, klaar voor. <laughs> ja, waar is eigenlijk alles voor? Het is best wel een groot pak. Het belangrijkste uh, punt is dat je beschermd bent tegen heel veel hitte. Mm -hmm. Handschoenen, je ziet het al hè, die handschoenen zijn heel vies. Ja. Yeah. En uh, al die roetdeeltjes, nou <laughs> ja, ja, dat is niet goed. Nou, zit het goed? Ja. Ja, kun je goed bewegen? Ja. De helm is natuurlijk, uh, ook heel ja. belangrijk. Zit je goed? Ja. U, hoort, u krijgt maar elkaar niet zo goed zo. Nee, dat klopt. Je hebt een uh, porto. Mm -hmm. En als je met elkaar moet communiceren, dan uh, moet je heel goed in de porto praten. Ja. Als je gehoor wegvalt, dan moet ja. je goed gaan kijken. Je moet je andere zintuigen gaan gebruiken. Ja, ik zie inderdaad een... Uh... Een wagen staan. Dit is onze ja, TS noemen wij dat, tankauto spuit. Die zit eigenlijk alles op wat je nodig hebt. Uh, nou, Hier achter op de wagen zit eigenlijk alleen uh, degene die de pomp bedient. Die zit de pomp en uh, daar komen wij als manschappen verder niet aan. De chauffeur van de TS dat is eigenlijk ook de pompbediende, dus die uh, zorgt ervoor dat er water uh, komt. Officieel horen hier aan deze kant de nummers 1 en 2 te zitten van de manschappen. Dan horen die mensen eigenlijk aan deze kant te zitten, want de materialen zitten ook aan deze kant. Nou, bijvoorbeeld om een auto open te maken, de eerste verbandkoffer en een airbaghoes, zodat je zelf ook geen gevaar loopt. En iedereen kan hier eigenlijk wel mee overweg? Ja, iedereen kan hier mee overweg. Deze is 60 meter. 2 oh, keer 10 slangen van 20 meter. Oh ja, dit is inderdaad wel zwaar. Ja. En dit zijn 20? Dit zijn 20 meter. Ja. Oké, okay, zo. So. Een beetje aan wennen als ik heel eerlijk ben. Kijk, daar ga ik. Zo makkelijk is het. Wat een dag! Bij de brandweer werken is het best wel moeilijk. Het is ontzettend zwaar, je moet veel leren. Ik heb het heel leuk gehad hier en zelf ook heel veel geleerd. Wil je op de dag blijven met meer toffe video's? Vergeet ons vooral niet te volgen.